Leuke mensen hoor, de Jan, Roos en Dennis Schout. Als je naar nou een varken wil kijken en een uitgemergelde pleedohond. Eh, goedemorgen allemaal. Een nieuwe vlog, nieuwe kansen. Dit is dag 4 van onze dagvlog. Het is donderdag. Het is 1 juli 2021. En het wordt weer een leuke dag. Papa. Mama. Brian. En Berber. Dit is de leukste familie van Nederland. De familie Romein. Ik ga Brian wegbrengen. Uh, ik heb nog een beetje last van mijn allergie. Die ik altijd in de ochtend heb. En uh, als ik Brian heb weggebracht, ga ik naar huis. Ga ik naar Berber, ga ik kijken hoe het daarmee gaat. En Ja, gaan we de dag beleven. Ik hoop dat het nog een beetje zonnig wordt. Want dan kan ik met Berber wat Pokémon's gaan uh, vinden. Nou, wat ik nou weer zie. Op Rodel praat van Jan Roos en die Dennis Schouten. Leuke mensen hoor, die Jan Roos en Dennis Schouten, als je naar nou een varken wil kijken, en uitgemergelde vledenhond. Jeetje, ik heb het zo over opvinden. Hebben ze het over Ruben en Melani. Dat, uh, dat Melani een vette pad is en, en een dik zak en noem maar op. Uh, dat uh, uh, Ruben Koet een afgekeurde postbode is. Nou, hij is postbode geweest, ja. Maar hij is in het verleden ook gewoon een taxichauffeur geweest voor gehandicapte kinderen. Maar dan vergeet die bolle vieze pad uh, bij uh, Rolde Praten even. Dus lief, bolvies patje van rollenpraat. Wil je dat even in orde breien over Ruben, Koet en Melani? Je zit als de pesten. Nee, geen sandalen. Je moet je schoenen aan. Het is veel te koud. En papa gaat zo naar de auto. Goedemorgen, Brian. Mama, ik heb... Kijk, hey, ik zeg goedemorgen. Ja, maar het is geen uh, Brian, papa. Nee, Brian. Nee. Ninja. Hoe heet je ook weer? Piraat. Goedemorgen, piraat. Ik kan rijden. <laughs> Wat is het vandaag op school? Piratendag. Piratendag? Ja. Het is toch jufferdag? Ja. Zeg maar even goedemorgen. Nee, Brian wil geen goedemorgen zeggen. Hé, hey, grapjas. Hé, waar is je Goedemorgen, Bebsi. Ja, ik Goedemorgen, zonenstralen. Nee, dat is klaar. Reclame hey, op tv. Ja, maar dat gaan we dan niet laten zien. De familie Romein. En zo gaat het elke ochtend langzaam aan tv-kijkend. Jas aantrekken. Jammerend. Maar hij heeft zoveel zin in de leuke dag vandaag. Zo, ik heb hem ook om. We kunnen gaan. Wat moet ik zien? Twee kanten. Twee kanten. Wauw! Piratendag. Piratendag. En ik ga jou naar school brengen. Ja. ja? Ga je iedereen even tot vanmiddag wensen? Tot vanmiddag. Ja, zoals jullie van mij weten, heb ik een eigen kledingwinkel op Vinted. En heb ik de tunnel ingericht. De tunnel is zeg maar waar de fietsen staan. Als kleine kledingwinkel. Ja. Daar, vanuit daar heb ik ook de Oranje-artikelen laatst verkocht. En ja, is gewoon leuk. Ja, en ik heb twee pakketjes. Eén. En. Twee. En die mogen we weer even wegbrengen. Twee kledingpakketjes. Voor leuke mensen, voor een gezellig volk. De familie Romein. En dan nog even dit. Wil jij er deze aankomende winter ook gewoon warmpjes bij zitten. En niet met een kapotte cv-ketel zitten? Dan huur je Wilo Onderhoudsbedrijf in. Dit bedrijf zorgt ervoor dat jouw huis altijd warm is. Dat doet hij. Door periodiek langs te komen, onderhoud te plegen, in de gaten te houden wat er met de cv-ketel gebeurt en dit ook te monitoren. Tegenwoordig hebben veel cv-ketels een internet aansluiting via wifi. En kan de onderhoudsmonteur op afstand al zien wanneer het mis zou gaan met de cv-ketel. Wielo onderhoudsbedrijf werkt met die systemen en die kan ervoor zorgen dat u deze winter geen kou beleeft in huis. Ga nu naar www.wielo-onderhoudsbedrijf. En vraag meteen een offerte op maat aan. Zullen we verder gaan met de video? Want sponsormeldingen, ja. Wielo onderhoudsbedrijf, had ik dat al gezegd? Wielo? Wielo onderhoudsbedrijf? Is Loek Romein? Is mijn... Is mijn... Mijn vader. <laughs> is mijn vader. Dus je moet wat hè. Wielo. Wielo onderhoudsbedrijf. De familie Romein. Daar is papa weer. Hallo! We zijn al meer weer aan het verstoppen, hè? Nou, waar is mama? Waar is Berber? Oh. Berber is weg! Hoe ben je daar? Even kijken hoe het met de. Daar is met de brownie. Berber! Hoe gaat het met de brownie? Even kijken, hoor. Samen kijken, heel heet. Oh die wordt lekker uit. Heel heet. Wordt oh, lekker. Oh, dit is een cadeautje koelbrein uit schoolkot. Oh, heb jij dat gemaakt? Ja. Wat mooi. Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Heb je dat helemaal alleen gedaan? Ja. Wat een kunstenaarrest ben jij. Ja. En wat was je nog meer aan het doen? En ik wil nog een cadeautje voor mij maken. Nou, ga jij dat maar maken. Ik heb het niet meer Oh, we gaan nog eens een keer kijken hoe het met de cake is. Oh, we ben benieuwd naar de cake. Wat moet ik zien? Wauw. Wat is dit? Kan Berber dat mooi hè? Ja. Berber komt net in paniek binnen. Wat, wat, wat, wat zei jij schat? Oké, okay, maar wat is er aan de hand, schatje? Ik heb een kaartje. Wat mooi. En wat is er binnen gebeurd? De taart is klaar. De taart is klaar. Ging het wekkertje? Ja. Oh, kom, gaan we kijken. Laat maar zien. Ik heb een heel mooi kaartje. Kijk, een heel mooi kaartje. Het wekkertje ging af. Dat betekent dat de kijk uit, heet. Taart klaar is. Oh, wat is die mooi, hè? Zullen we de taart eens er voorzichtig uithalen? Ja. Handjes weg. Met handschoen. Ik heb één handschoen die ik ga gebruiken. Waarom? Nou, de taart is klaar. We gaan hem uit de oven halen. Ik heb deze Hij is nog zacht hoor. Hij ja, is goed. Hij moet even bijtrekken. Dit is de salty karamel taart. Maar hij moet even afkoelen, hè Berber. Oh, dat is onze taart. Hé, hey, ik hoor een brievenbus. Oh, dat is mama. Wat haalt mama eruit? Ik weet het. Vind je niet lekker ruiken? Ja. Was voor straks? En Berber, we hebben allemaal cadeautjes gemaakt. Ja, voor Brian. Ja. Oh. Nou, ik ga weer uh, rocken. Verder met editen. Want drie uur is de aflevering van Kopen met Ringbaard online. Zo, so, uh, inmiddels uh, weer wat dagelijkse uh, bezigheden gedaan. Video staat klaar in de planning voor drie uur. En nu gaan we eens lekker naar binnen. Even loungen, even douchen en even op het bed. Even hey, lekker.